MC Ice for One klinkt Engelser dan Mijn echte naam wow. Sebastian. Meiden schudden op muziek. Sukkels zijn down with wie Van ons twee dus je viel. Wij staan on top met Master Peel. Als rivalen, klink je raar Luister wijzer, 16 jaar Jeroen chillen, Basje chillen Wat meer kan ik zeggen, wij illen oh. Jouw vrouw en haar topbillen Die hierop maar blijven trillen Dat is wat we doen en doen het goed Wat je ook begrijpt wat moet had je meisje toen je vast zat Voor geweld en niemand last had Van je onzin, het laat ons koud Jij was jaloers, het was jouw fout Je scratcht als een malle Wat meer kan ik zeggen, wij knallen Dat is wat we doen, en doen het goed Tot je het begrijpt wat moet Klap je handen Klap. Als je mij het vervelend doet, dan slap Dat is een grap, wij zijn beleefden Zijn alleen maar in voor feesten Deze twee demonenbeesten Doen het zeer goed bij de meesten Jeroen chillen, wat shit chillen Wat meer kan ik zeggen, wij killen Breken de boel af en we trillen Met dikke bassen jouw kikkerbillen En daardoor wordt die hard. Wij hebben geen bodyguard Dus stap maar als je wat wil De uitkomst is jouw groot geheel Veel geschreeuw, weinig wol Het was jouw eigen fout, Je Jeroen knallen was je knallen Wat meer kan ik zeggen, jij mallen. Alleen dit, we doen het goed Tot je dat begrijpt wat moet Zo is het maar net, anders vraag het Maar aan iedereen die wel oplet je chillen, Basje chillen. Wat meer kan ik zeggen? Wij killen, breken de boel af en we trillen met dikke bassen, jouw pikkerbillen. Doe een dans met ons twee, als je kan dansen, doe met ons mee. Mijn hip hop is zo non-stop, mis geen stuk tot mijn adem. Op is dat wat ik doe, en doe het wel. En wat meer kan ik Zoveel money, money voor mij Feestje thuis, maar covid vrij Wij gaan door en door en door En tot ik mijn stem ben verloren Instead of real, they keep it real dumb But that's not the way for the ice for one And DJ Red, can relate to that That's why we keep tracks, straight up fat Going on and on, as we prolong Along, the real hip hop. The real hip <laughs> You see, it's...